Oh, de stad. knetter. Die is groot jongen. De stad. Oh. We hebben er weer super veel zin in. Want uh, ja, het is alweer een tijd geleden dat we het land op mochten. Het gras was te hoog, broedseizoen. Maar uh, nu kan het weer en mag het weer. Dus we zijn super blij vandaag. We zijn nu weer op een schitterend stukje. Want ik had hier al even een paar vierkante meter gepakt. En ja, toen kwam ik leuke dingen tegen. En uh, we hebben nog een heel eind te gaan. Dus uh, dat belooft veel goeds. We gaan lekker beginnen. Let's go. Ja, we gaan het doen. Hop hop! Hop hop! Hij is on. Nou, kijkers. Ik heb hier een vondst gedaan. Alleen ik weet bij God niet wat het is. Dus uh, als iemand het weet. Laat het aan uh, meneer Vink uh, weten. Het, het lijkt... is wel mooi versierd en ja. Het, ja, het kan een beetje kantelen. Er zit een... Uh... Het lijkt mij een pin van iets, maar. Ja. Ja, wat? Maar ja, als het zo versierd is of een beetje die mooie vorm heeft, dan... Uh... Het zou ja. in ieder geval niet van de granaat zijn, want dan zou hij niet zo versierd zijn. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar uh, ja, nee. weet iemand het? Laat het eventjes achter, want uh, wij zijn ook erg uh, erg benieuwd. Yes, we bewaren hem gewoon mooi in de tasje. Want wie weet, dat is ja. nog wat bijzonders. En dit is denk ik een, uh, ik dacht eerst dat het een knoopje was. Maar ik denk dat het een stukje leerbeslag is gezien er geen, uh, geen oogje in zit. Dus uh, ja, de eerste twee uh, reliquieën zijn opgegraven. We gaan gauw uh, verder kijken. Dit is een goed teken. Yes, ja. een kale duit. Oh, weer een, maar hij is wel mooi rond. Maar... Kijk eens. Hier valt nog wat van te merken. Ik heb wel eens gehoord dat als je dan een propje maakt van aluminiumfolie, als die dan echt helemaal kaal is en je haalt even een propje van aluminiumfolie eroverheen, dat die dan, uh, ja dan kan je misschien nog wat, uh, wat zichtbaar ik... krijgen. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ja, ik heb het ook wel eens gedaan en toen kwam alleen het jaartal nog voor, uh, tevoorschijn. Ja, bij mij het wapenschild. Oké, okay. heel lichtelijk hoor. Heel raar dingetje. Ik zal hem toch eventjes in beeld brengen, maar ja. Geen idee. Weer één. Ja. Ophouden nou hoor, Ben want nu word ik jaloers. Oh. Wat? Oh, die is Ben wordt wild. Ben, wat ga je me vertellen? Oude oh, E-cent. Ah, ik zie alleen de e cent. Een leeuwencent. Da da da da da da da. Oh, mooi. Aan de ene kant wel lang. Zo. Oh, ja. Ja. He. Is dit een. Uh, ja. Zoveel is het dit... Ja. Zou kunnen, hè? Ja, dat ja, is dat... een Even Kijk hoor. Ja? Kijk, kijk, kijk. kijk Ja, ja, ja. een stengel ben Kijk. Ja. Nee, dat is voor. Dat zijn de leuke. Nu gaan ja, we... we. gaan als een spier Nu gaan we hey. praten. Hey. Ja, toch? Hop! Take one. Take one. Goed. We zijn weer uh, op het akkertje. En uh, de zon schijnt. Het is stralend weer. Dan gaan we gaan weer lekker graven. Het wordt warm. Het wordt warm. Het wordt heet onder de voeten. Het wordt, nou, en ja. boven de voeten ook. Ja. Maar, maar we ja. gaan uh, vitamine D opdoen. Dus we hebben er super veel zin in. Hop, hop, hop, hop. <laughs> <laughs> yes. yes. Ja, weer een lekker signaal. We gaan kijken. Hij zit lekker diep. Dus misschien is het wel een hele oude vondst. Ah. Ja, ik zie de verkleuring in de kluit al. Dus uh, hij zit nog in het gat. Hij ben je er niet mee, man. Een kale duit. Alweer weer een kale duit. Ja joh. Ja. gaat ook helemaal nergens. Hij gaat in het doosje. Ja, en gaan we verder. Ik zal even de verkleuring laten zien, dan heb je, kan je er ook een beetje een beeld ervan krijgen. Kijk, zie je dat? Op die plek is hij helemaal verkleurd. Dus dan weet je dat je al in de buurt zit. Nou, in dit geval zat hij nog in het gat. Dus uh, zo kun je het een beetje, een beetje herkennen. Op dagen zoals deze is het ook zaak dat je een beetje op je gezondheid let. En uh, de kracht van de zon niet onderschat. Dus uh, neem zonnebrand mee in je tas. Smeer je regelmatig in. Want uh, ja... Je wil niet dat je later uh, problemen krijgt, uh, doordat je eigenwijs bent geweest, dat je je niet hebt ingesmeerd. Dus uh, zeker doen. Hij zit weer in het kluitje. Klinkt lekker. Oké. Wauw, deze is mooi, Ben. Wauw. Een mooie leeuwencent. Wordt er toch nog beloond. Prachtig. 1900 1920 een hele mooie leeuwencent, yes ja, te gaaf toppie, nee, mooi hoor, allebei de kanten gewoon helemaal goed, hoor. Ja. Hè? en dat van op een zuur akkertje, Hè? Zo, die is mooi, deze is uh, te gek, is helemaal uh, Complete! Lekker man. Na nou, al die kale duiten die we al hebben opgegraven. Ja, daarom ja. Ik heb nog een lekker signaaltje hier geloof ik. Blijf ik even kijken. Ik moet even kijken. Even, ik even kijken. Als we dan toch bezig zijn. Ah, hij zit best wel diep geloof ik ook. En ik pakte hem hier op, ja. Dus ja, eventjes kijken. Je weet ooit waar het goed voor is Ben. He? Waarom? Goed voor je conditie. Ook dat. En voor je vetverbranding. Ja, die heb je toch niet, maar... Nee ja. Ik denk dat hij nog wat dieper zit. Nog even een steekje eruit halen. Wat is dat? Oh. Zo, de knetter. Wat dat dan? Zo dan, wat een joekel. Oh, wat is Ja, ik denk het. Wat zal het zijn? We gaan gauw kijken. Ik ben ook net zo benieuwd als jou. Ja. Welkoper, of niet? Kijk eens. Ja. ook een ouwertje hoor, maar wel versleten geloof ik. Ja, kijk eens hoe dun. Ja, slinterdun. Oh, wat dun zeg. Ah, ik zie nog wat lettertjes. Zo dan. Een dik bij de ja, ik zie hier wat. Ja? Orsi. I-N-G-A of zo. N-G-A. Zo. Ja, heel lichtje staat er nog wat op. Even kijken. Hier aan deze oh, kant. kant. Ja. G-A-O-R-S-I. A, A, A, A, A, A, A, A. Er zit ook gaten al in. Hele kleine lettertjes. Ja. Er zitten gewoon zelfs gaten in. Zo. Gaten in. Ik hoop dat ik deze nog kan vaststellen. Ik zie nu alleen de letters. Oh, er komen steeds meer letters zichtbaar. Hij droogt op, Ben. O, B, S, I. Ja, op de camera zal het vast niet te zien zijn, maar ik zal even een fotootje erbij plaatsen later. Maar er komen steeds meer letters zichtbaar, maar hij is flinterdun, zeg hé. De hele tekst staat erop, joh. Het is een heel... Uh... Nou, ik ben benieuwd. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Hij ligt hier heel ontspannen erbij. Ja. Ik ben vandaag de tekenvanger. De, de tekenvanger. Ja, ik vang alle teken. Oh, dat is jouw. Is, uh, jou. is dat jouw werk? Dat is mijn werk, ja. Ik zit er flink mee, dus. Ja. Ja, Alleen nog geen goud. Wat betaalt dat nou zo'n beetje? Wow. Nee, nee Wat Leeuwencentjes? Ja. Oké. Okay. Hoeveel leeuwcentjes heb je al? Ik heb er nu twee stuks van. Wat is het? Halve leeuwcent? Ja. Halve leeuwcent, ja. Nou, dat, ja. Is, dat zijn leuke vondsten. Uh, ja. ja. Alleen jammer, die ja. dingen altijd zo snel afbrokkelen. Zoals ja. in je muntenbakje als ze stoten. Ja. Maar, maar goed. We treuren niet, het is in ieder geval wat. En kunt u nog een uh, jaartal erop vinden of uh, is dat een beetje lastig? dat ja, is een beetje lastig uit deze. Ja, dat is ook lastig. Dat is ook lastig. Kijk, deze zie je het. De kant van het jaartal op staat, zie je heel goed. Yeah. En de leeuw en, en de, de letters, maar precies onder zijn voetjes is er een bruine aanslag. Oké, okay, yeah, dus ja. dan yeah. moet ik even kijken of ik daar aan kan doen thuis. Want ik ben bang, want hij is hier ook al aan het afbrokken waar yeah. het jaartal staat. Ja. Yeah. Dat is nou jammer, weet je wel. En de and rest is er En die net vindt, die kan je ook niet zien? Nee. Die is, dan, die is dan eigenlijk, zie je daar niet heel veel. Die ziet er wel wat, maar... Even erbij pakken, je ziet wel op, maar het is minimaal. Het is, is minimaal, ja, maar ik vind ze wel in, uh, in prachtige staat nog. Ondanks dat ze hier in die uh, dat, het kan nog mee, ja, zo lang in die zure akker hebben gelegen. Hier Het is nog wel, ja, is dit een leeuwse? Ja, ja, leg ze maar eens op elkaar. Ze zijn even ja, groot, even toch? even groot, nou, nee. Nee, er zit verschil in, hè? Heel klein beetje. Heel klein beetje. Zal dus het niet gewoon een... Uh... Nee. Je ziet eronder wel wat, hè? De boven... Kijk eens. Je ziet de bovenlaag, maar je ziet eronder ook gewoon nog de letters staan. Of ik denk een denk dat cent. het wat anders is. Ja, ik ook. Eén cent misschien. Ja? Jullie aan willen meer Nou, oh, ik weet het niet. Dat denk je hier. Is het een... Ja, een, een centje of een... Nee, het is sowieso geen uh, Juliana cent. Ook okay, geen hij Is dat hij wel beven, groter ja. geweest? Hè? Is het zilver misschien? Kijk eronder. de hey, andere kant waar ik hem nu geef, wat ik kom net gaf. zie je daar boven wat? Ja? Je ziet wel een beetje een randje. Ja, een gekleurd randje. Het heeft iets van zilver weg. Maar laten we niet te snel hopen. Ik nee, denk vorig ook. ook, maar dat was nog wel. Nou ja, dan moeten we eventjes uh, op onderzoek uitlaten. Uh, dank u voor dit interview en voor uw tijd. Geen probleem meneer. En dan uh, gaan we door naar we de bos. Even kijken wat ik van deze kan maken thuis. Heel goed. Ik heb laat nou gevonden en ik heb echt geen idee wat het is. Kijk, er zit een, uh, een pen op hier zo. En versiering. Hier, dit is versierd. Dit is versierd en deze twee fragmentjes die horen erbij. Ik denk dat ik het met, uit de grond heb gehaald dat dit kapot is gegaan, want dit is een verse breuk. Maar dit was al zo. Maar dit lag er wel los bij, maar uh, ja, ik, als jij hier naar zit te kijken en je weet wat het is, dan ben ik heel erg benieuwd. Laat het me snel weten, maar uh, ik heb nou nog echt geen idee. Het wordt steeds interessanter. Want nu heb ik nog een deel gevonden. En dat hoort er echt wel bij. Ik zie het gelijk aan de versiering. Ik ga thuis even alles bij elkaar puzzelen. Maar dit is interessant zeg. Ik kom nou allemaal delen tegen van dat. En dit zat toch echt weer een meter verderop. Ja. Ook echt versierd. Kijk. Terwijl ik weg was om even water bij te vullen bij de boer. Zat Ben nog even een beetje zijn munt op te poetsen en uh, we dachten eerst dat hij twee uh, halve leeuwencenten had gevonden. Maar toen legden we ze op elkaar inderdaad en uh, toen bleek die ene toch net even wat groter te zijn. Ja, hè? Groter ja, ja. deze, was, uh, deze is groter. Ja. ja. En uh, nou zat hij te poetsen en dan komen we er dus achter dat het een uh, dubbeltje is van Wilhelmina in de jonge jaren nog. Dus uh, zilber! Dus, uh, dus hij gaat eventjes bakzoda aanschaffen thuis. Hij gaat eventjes naar de drogisterij om bakzoda te halen en aluminiumfolie. Ja. ja, dat heb ik nog. Dus een uh, Beetje kokend water en dan ga jij daar een heel mooi muntje van maken weer. De foto komt er aan. Derde. Wel leuk, je hebt zilver ja. gevonden. Hey. Ja. Eindelijk. Ja. Dus uh, daar was ik naar op zoek. Mooi man. Weer voor, uh, voor in de collectie, die had ik nog niet. Ja. En we dus. hebben nog anderhalf uur te gaan. Dus we ja. gaan lekker door. En daarna gaan we lekker... Uh, de eten. Daarna gaan we lekker friet eten. Friet eten met een broodje koket of weet ik het wat. Lekker man. En een uh, ijskoud cola. Ja. Dus het is ja. hartstikke warm. Klinkt als een strak plan. Ja toch? Oh, gaan we doen. Ben heeft wat uit de grond getoverd. Even kijken. Dat, is een dat lijkt op een manchetknoop. Ja. Houdt me heel goed. Ik zie niet door de zon. Ik, ik denk en, niet meer uh, dat ik hem verder ja. ga maken, want. Er staat wel iets op nog. Ook, ja. Als je met een beetje geluk kom je dat nog te weten. Ja. Leuk man. Ja toch? Ja, dat was het meer voor vandaag. We hebben een leuke vondsten gedaan. Aardig wat muntjes, hè? Aardig wat muntjes. We grond houdt. Ja, ja ik, uh, we kunnen het Kale Duitendag noemen. Maar we hebben ook toch wel leeuwencenten gevonden. En een zilveren, Een zilveren. Ben heb een uh, zilveren gevonden. Ja. Dit dus, is uh, Willemienatje. Ja, mooi man. In de jongere jaren. Het jaartal moeten we nog even bevestigen. Ja. Maar uh, ja, het was wel een geslaagd dagje. Heerlijk Zeker. weer. En uh, we hebben een mooie omgeving. Moet je eens kijken, de paardjes. Die lopen lekker te grazen achter ons. Dus, uh, ja, dat uh, is een mooi, uh, mooi gezicht. Kijk, uh, daar heb ik nog een uh, boodschap. Heb ook een boodschap, het paard. <laughs> Hij verscheidt aan. Ja, hé. Hey. Hij aan. Uh, nee, maar ik vind het wel, uh, is echt een mooie gezicht. Ja, paardjes, lekker buiten bezig. hè? Gen genieten. We gaan nog eventjes uh, thuis alles even rustig bekijken. Mooie fotootjes maken en uh, alles op een rijtje leggen. Door de hitte word je wel een beetje loom. We moeten ook nu echt een beetje de, een eind aanbreiden. Die doorzocht dus. Vanaf uh, half, nou ja, half elf. Het is nu koffer zes. Ja, nee, we zijn Een hele dag in de zon. Ja, genoeg water gedronken, maar toch. Ja, een eh, zonnesteek. Nou, ja, nou ja, lekker slapen vanavond. Tot sowieso. Ja, ja. We gaan afsluiten. ja, dat waren twee prachtige dagen zoeken. We hebben vooral dag 2 een lekker kleurtje op gedaan. Dat was heerlijk. Dag 1 hebben jullie niet veel beelden van meegekregen. Dat komt omdat de wind vaak opstak. En ja, dat wil ik jullie ogen niet aandoen. Veel leuke vondsten gedaan. Ik heb alles even op een rijtje gelegd. Hier komen ze. Ja, deze vind ik toch wel heel erg mooi. Ondanks dat die niet heel is. Maar echt mooi versierd. En ik denk toch dat het een soort van leerbeslag is geweest. Als ik naar deze punten kijk. Dan zal dat wel de bevestiging geweest zijn. Hier heb ik drie gespen. Een heel klein gespje. En deze is denk ik van een paardentuig. Dit is een schoengesp. Laat 19e eeuw. Koperplaatje, vingerhoedje, leerbeslag, zegelloodje, nog een knoopje, nog een zegelloodje. En dan hebben we hier een Italiaanse munt. Vanaf 1887 had je deze. Ik kon hem nog net lezen. Willem Centen, drie stuks. Kijk, te gek. 1828 en twee keer 1827. Een Hollandia duit, ook nog zichtbaar gekregen. Zeelandia duit, ook nog En dit zijn de kale duiten. Ook aardig wat. De rekenpenning. En de leeuwencenten. Een halve stuiver en twee keer één cent. Ben jij nou net zo enthousiast van metaaldetectie als ik? En ook zo geïnteresseerd in de geschiedenis? Abonneer dan eventjes, zet het belletje aan en dan mis je niks van mijn avonturen en ervaringen. En Dan kunnen we alleen maar van elkaar leren, dus dat is ook leuk. Dan uh, zie ik jullie gauw bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken.